Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ga in deze video uitleggen hoe je flows kan maken om vragenstuurde mechanische ventilatie te maken met HOMI. Ja, wat heb je hiervoor nodig? Je hebt een mechanisch ventilatiesysteem nodig met een 0-10 volt aansluiting. Of met een Perilex uh, stekker. Als je een 0-10 volt aansluiting hebt, heb je een 0-10 volt uh, schakelmodule van Cubino nodig. Voor een systeem met perilex stacker heb je in Fibaro 2x 1,5 kW schakelmodule nodig. Je hebt logic variabelen nodig. En je hebt sensoren die CO2 kunnen meten en luchtvochtigheid. En dan kan je denken aan Xiamo of Etatmo of Tado. Oké, okay, laten we beginnen met het maken van BetterLogic nummer variabelen hiervoor moet je eventjes de Better Logic app installeren vanuit de Homey App Store en als je dat gedaan hebt dan kan je naar de instellingen pagina en dan zie je hieronder Better Logic. daar klik je op en dan klik je hier op naam en dan doen we CO2 2. en dan klik je bij variabele typen klik je erop, komt er dus een drop down manier naar beneden en dan selecteer je nummer number variabele waarde hoef je niet in te vullen dus je klikt meteen op het uh, variabelen en die voor de CO2 gemaakt gaan we eventjes uh, voor de luchtvochtigheid ook nog eentje maken luchtvochtigheid uiteindelijk klikken we hier weer, doen we weer number, net variabelen en dan zijn we hier klaar. Kunnen we beginnen met flows maken. Dan gaan we naar de flow editor en dan klik je op uh, nieuwe flow. Dan geven we als eerste eventjes uh, de flow een naam. We beginnen met een CO2 flow. En dit is een uh, uitflow die we gaan maken. We beginnen even met de uitflows. En dan beginnen we met een CO2-sensor in de alskolom. Dus die gaan we even opzoeken. Hier in mijn badkamer heb ik een uh, ETASMO-sensor uh, staan. Dus die uh, zet ik in de alskolom. Die kaart die ga ik veranderen naar het CO2-niveau is veranderd. En dan kunnen we verder naar de n-kolom. In de n-kolom gaan we een logica-kaart zetten. En die kaart veranderen we naar is kleiner dan. Dan moeten we hierboven een tekje neerzetten. En dan pakken we het tekje van de als-kolom. En die sleep je naar de n-kolom. En dan komt die hierboven te staan. Bij de waarde daar vullen we een waarde in van 600. Uh, de CO2-waarde in huis moet tussen de 500 en de 1000 zitten. En dan uh, zit je goed. Dan heb je nog een goede luchtkwaliteit. Dus ik zet hier uh, 600. Als die onder de 600 komt, dan uh, schakelt hij je uh, uit. Maar voordat hij kan schakelen, moeten we eerst eventjes de dan kolom in gaan vullen. En daar zetten we een Battlelogic kaart. En die kaartje gaan we veranderen naar de treatment nummer variabelen. En dan klik je bij name. En dan zoek je de nummer variabelen op. Ik heb nu CO2, want we zijn CO2 flow aan het maken. Dus die heb ik geselecteerd. En dan bij de waarde zet ik een 1 nou, uh, sla ik deze flow eventjes op, maar we zijn nog niet klaar, want we gaan een flowkaart pakken en die sleep je naar de DAM-kolom. Die kaart die verander je naar schakel een flow uit. En wat je dan doet is, je zoekt de flow op, hier kan je ook gewoon tikken, Maar je zoekt de flow op waar je nu mee bezig bent. Nou, dat is deze. Die selecteer ik. En dan klik ik nog een keer op opslaan. Dan uh, hebben we dat gedaan. En dan uh, gaan we deze flow uh, dupliceren. En dan gaan we eerst de naam eventjes veranderen. En dan zetten we aan. De. Als kolom, die kunnen we hetzelfde laten. De N kolom, die moeten we wel veranderen. En die kaart gaan we veranderen naar is groter dan. Dan zie je dat je dat tagje weer verwijdert. Of verdwijnt. En dan sleep je weer even opnieuw die tag van de als kolom er toe. En dan vullen we een waarde in van 700. De dan kolom moeten we ook wat dingetjes veranderen. En uh, de Badalogy kaart verander je naar set en nummer variabelen. Dus die gaan we even opzoeken. Set en nummer variabelen. Klik je weer op neem. En dan zeg je weer CO2. Want we zijn nog steeds met de CO2 flows bezig. En dan hier vul je 1 in. Bij de flow kaart. Die verander je naar Schakel onflow in en dan doen we CO2 uit voilà. die hadden we net ook gebruikt, dus die gaan we nu met deze flow weer inschakelen. Klikken we weer op opslaan, en dan hebben we deze flow ook gemaakt. Gaan we verder met uh, de luchtvochtigheid. En dan klikken we even hier. Dan gaan we weer even naar de CO2 uitflow? Want die kunnen we mooi dupliceren. Wat we hier moeten doen, is we gaan in de als kolom beginnen. Dan halen we die sensor even weg. En dan gaan we naar de badkamer. En daar pak ik mijn radiatorknop van Tado. En die kaart die verander ik naar. De luchtvochtigheid verandert In de N-kolom haal ik de tag weg en dan plaats ik de tag uit de als kolom. Hier, ja, kom oké. Okay. De waarde die haal ik ook weg en daar vul ik 45. in. Uh, het vochtpercentage in huis moet tussen de 30% en de 70% liggen. Dus als ik op 45% uitschakel, dan zit ik wel goed. In de dan-kolom ga ik de CO2 weghalen en dan zeg ik luchtvochtigheid. Die 1 die kunnen we laten staan. En um, even kijken... Dan moet ik eerst eventjes deze naam veranderen. H2O. Zo, sla ik hem even op. Dan kan ik de flowkaart gaan veranderen. H2O. Alarm. Uit. Oké. Okay weer opslaan en dan is deze flow ook klaar ga ik uh, deze weer uh, dupliceren ga ik nou als eerst eventjes de naam veranderen oké okay. nou de als kolom kan weer blijven staan de n-kolom ga ik de kaart weer veranderen naar groter dan is groter dan pak ik weer de tag uit de askolom, sleep ik weer naar de inkolom. Hij wil niet echt meewerken vandaag, ja, oké, okay, daar is die en een vlekje is groter dan 60. Uh, ik had net gezegd dat die tussen de 30 en de 70 procent moet zijn, dus als die groter is dan 60, dan uh, moet je het ventilatiesysteem aan gaan schakelen? Dan zorg je dat je altijd binnen de 70 blijft. Uh, Even kijken. In de dan dankolom gaan we de kaart weer veranderen naar set een number variabelen. En dan bij de name zeggen we luchtvochtigheid. En uh, de waarde die zetten we weer op 1. Doen we hier eventjes opslaan. Deze kaart die gaan we veranderen naar een schakel. Hoeveel in. Dan gaan o. we H2O. Alarm uit. En deze. Oké. Okay. Dan doe ik weer opslaan. En dan is deze flow ook alweer klaar. Dan gaan we uh, flows maken die uh, daadwerkelijk het uh, ventilatiesysteem ook echt aan gaan schakelen. Daarvoor uh, gaan we eventjes een uh, nieuwe flow maken. Uh, ja, noem ik hem eventjes. En dan gaan we, beginnen, gaan we weer beginnen bij de halskolom. Pak ik hem bij de, bij de en dan zeg ik change variabelen ah variabele changed en dan zeg ik uh, 2 is dus de CO2 variabele verandert en dan gaan we even naar de N kolom bij de N kolom druk je even op het plusje naast de of dan Plaatsen we in allebei de vakjes een logica kaart en die veranderen we allebei naar iets groter doen. Nou, zie je dat je hier weer tekstjes moeten plaatsen, maar dat er bij de als kolom geen teksten te vinden zijn. Dus die gaan we zoeken hier boven in het scherm. Zie je tekst, dan kan je erop klikken. Dan kan je de tekst gaan zoeken. Als je dan bed invult. Dan zie je hier alle tekst die je gemaakt hebt met de logic. Hieronder zie je de luchtvochtigheid. En hier zie je de CO2 tag die we net gemaakt hebben. De CO2 tag die slepen we naar een, een logica kaart. En we slepen de luchtvochtigheid naar een kaart kunnen we die weer even sluiten en dan gaan we hier een waarde invullen van 0,99 bij allebei de kaarten, 99 en dan moeten we de dan kolom nog in gaan vullen en daar zetten we het ventilatiesysteem neer ik heb een systeem met een 0 tot 10 volt aansluiting dus ik heb een Qbio module en die sleep ik nu naar de dankelom. en dan verander ik de kaart naar zet helderheid omdat dit een kaart is uh, die het ventilatiesysteem aan gaat schakelen zet ik hem op uh, 100% en dan uh, sla ik hem op en dan is deze flow ook al weer klaar dan ga ik eventjes een uh, nieuwe flow weer maken en dan... En dan uh, pak ik weer een logic kaart. Die sleep ik weer naar de als kolom. En dan zeg ik hier. Uh, de luchtvochtigheid. Nou pak ik weer twee logica kaarten. En die sleep ik nou gewoon allebei in het grote N vak. Ik verander de kaarten nu allebei naar iets kleiner dan. En als je nu weer op tag drukt, dan zie je meteen dat die waardes nog uh, blijven staan, dus je dat je niet hoeft te zoeken. En nu slepen we weer de CO2 tag in de luchtvochtigheid -tech naar de twee logica kaarten. En als waarde vullen we hier nu in, in 0,5. In allebei de kaarten is dat hetzelfde. En dan zoek ik mijn ventilatiesysteem weer eventjes op die zet ik weer in de dan kolom verander ik de kaart weer naar uh, zet helderheid en omdat het een uitflow is zet ik hem nu op 28 als je op dat uh, bolletje klikt dan kan je met je pijltjes toetsen op je toetsenbord uh, kan je die waarde veranderen ik zet hem nu op 28 en dan klik ik op opslaan. Nou, moeten we nog eventjes een flow maken om de H2O aan te zetten. Dus ik ga even naar de CO2 flow die hem aanzet en die ga ik even dupliceren. Het enige wat ik hier hoef te doen is de naam even te veranderen van de flow. Dan h 2 Oh. En ik verander de variabele waarde die gechanged moet zijn. En dan vul ik weer in de luchtvochtigheid. De rest kan ik allemaal uh, laten staan. En dan doe ik op opslaan. Dan is deze flow uh, ook weer klaar. Nou moet ik nog een flow gaan maken om de CO2 uit te zetten. Want ik had er wel aangemaakt maar nog uit nog niet. Dus dan ga ik eventjes de flow van de luchtvochtigheid pakken. Die ga ik dupliceren. Verander ik eventjes de naam. CO2. Bij de kaart bij de zet ik hier CO2. Trainer. Klik ik op opslaan en dan is deze flow ook klaar. En dan uh, is je systeem klaar. Dan uh, zou hij nu moeten werken met uh, vraaggestuurde mechanische ventilatie. Dus als je luchtvochtigheid mm, hoog wordt schakelt hij aan. Dan zet hij een nummertje en dan zet hij de nummer 1. Bij CO2 is dat ook zo. Als je CO2 te hoog wordt, dan zet hij hem ook op 1. En zodra de CO2 of de vochtigheid in 1 is, dan schakelt hij het systeem aan. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze video, laat ze even achter in de comments. Vond je deze video nou leuk? Laat dan even een duimpje achter. En ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal, dan abonneer je. Even, en dan uh, mis je geen enkele video. Ik zie jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video.